Mensen. Leuk dat je weer naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, lsp van En vandaag ga ik op pad met deze Weedmarshal Ambulance, gemaakt door Heumots. En uh, voornamelijk, geloof ik, de kas in dit geval van Heumots. Maar ik weet dat Jessie er ook weer aan heeft meegeholpen. In ieder geval, uh, jullie kennen natuurlijk de Weedmarshal al. Als ik er eigenlijk zo voor ga staan, zo een beetje dit bedek, dan denken jullie van nou, uh, is hetzelfde. Maar alleen de grill is anders. En dat is namelijk dat dit een oudere versie is. Deze versie komt namelijk rond de Tijd van 2010, 2011, 2012 en die andere kwam in 2016. Eén uh, dingetje klopt niet, maar dat is al bekend, is dat deze versie sowieso altijd zo'n rode rand eromheen had. En ja, dat is uh, ik kan het niet voor De hoogte van waar mijn hoofd nu zit, zat gewoon volledig zo'n rode rand eigenlijk, en ook voorlangs. Um, ja die zit er niet op maar ik begreep al en ik kwam er zelf ook al achter dat het redelijk moeilijk te skinnen is bij deze ambu. Uh, maar daar maak ik helemaal niks uit. Uh, want hij ziet er voor de rest gewoon tof uit. De sirene zit erop die erop hoort. Ja, voor de rest uh, gaaf ding. Dus ik mag hem alvast testen, maar alvast zeg ik eigenlijk, want jullie kunnen hem gewoon bekijken. Want hij komt uh, vandaag, hij wordt vandaag gereleased. Ik heb in ieder geval afgesproken dat vandaag dus voor jullie de video online komt. En of dat weten ze dus ik neem aan dat die dan ook vandaag zal verschijnen op GTA 5 mods we gaan nu in ieder geval het voertuig even controleren mijn collega doet zal achter in even controleren fotocontrole voltooid ik denk dat we ons kunnen inmelden bij de meldkamer We deze ingemeld en we gaan wachten wat de dienst ons gaat brengen wat voor meldingen we krijgen of we een beetje leuke meldingen krijgen en, uh, ja, dit is Kim niet Wim maar Kim en vanavond met uh, Pieter op Pot uh, daar staat nog een ambu die is ook in de dienst vandaag die zullen, daar zullen de collega's zo meteen ook al mee gaan vertrekken want het belooft een drukke dienst te worden. Dat kun je eigenlijk op voorhand niet zeggen bij de ambulance. Ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. In principe niet. Maar ik zeg het gewoon. Want ik kan ervoor zorgen. In het echt kun je natuurlijk niet verzorgen. Dat een drukke dienst wordt, ja of nee. Nee. Die gaan we niet aannemen. De, het verleden leert dat deze melding eigenlijk altijd crasht op het moment dat ik dan naartoe ga. En daar heb ik geen zin in. Deze kunnen we wel pakken. Een trauma-abdominal. Ik geloof dat het gewoon onderbuik is. Hè. van een buik. Dus uh, we gaan gewoon lekker A ja. hier. Ja, en we hebben ons eerste ongeluk met gehad. Maar ja, aan wie lag dat nou echt? plaats gekomen we gaan er dus aan kijken even kijken of dat weer. via de H. En evalueren dus of ja bekijken wat hier aan de hand is <coughs> uh, even kijken hartslag goed ademhaling goed saturatie iets verlaagd maar nog wel ja bloeddruk goed oké okay. um, wat is hier allemaal aan de hand we gaan dus lezen uh, even Kijk, uh, meerdere wonden, cruciale bloedingen, ze is slaperig, patiënt is allergisch voor penicilline, dus antibiotica, bekend met hypotensie, uh, dus dat is een uh, lage bloeddruk, uh, ze heeft een uh, haar armbreuk gehad in het verleden, um, dus ja, dat is. Uh, ook niet zo'n ramp nu. Dat is trouwens pain, sorry, femur is pijn um, En ze was op de fiets aan het rijden. Dus we gaan hem maar wat medicatie geven. Nou, we gaan eerst trauma treatment geven, want ze heeft dus meerdere bloeding. Trauma treatment. Uh, medicatie. injections Om wat... Uh, gaan zo te geven want ze zal wel pijn hebben en dan gaan we er meenemen met het ziekenhuis ander een A2 Zo stelt goed Nou heb ik nog wat te melden Nee niet echt hebben jullie nog wat te melden Het zal best maar dat moet dan in de comments komen dus daar heb ik nu ook niks aan zal ik eens ondertussen wat comments doorgaan lezen Ik mag natuurlijk niet appen en rijden maar dat kunnen we wel eens even doen. Gewoon wat comments op de laatste video's. Ik zal zeggen welke video het is. Ik zal niet de naam uh, uh, van jullie erin zetten. Um, nou daar hebben we trouwens helemaal niets aan. Want uh, het enige wat ik hier allemaal lees is BMW of RS6. Want ik had jullie de keuze geven, wil je de volgende politie op gielen met de BMW of met de Audi RS6? Uh, maar ik zag hier wel iets inderdaad al voorbij komen ik had laatste video geüpload lspd valt dag even spieken 269 of zo ja reanimatie en schietpartij met uh, bla, bla bla en toen vroeg ik van moet ik foutparkeerders aanpakken ja of nee en ik zie best wel comments voorbij komen dat ik die inderdaad wel moet aanpakken dus dat is mooi hier zegt weer iemand ja je moet het eigenlijk laten ja of ja deze comments snap ik niet helemaal ja wat laat dat soort meldingen maar maar niet echt geen meldingen maar meer gewoon de straat dingen zoals met die auto bij de indruk dat hij daar niet mag parkeren trouwens ben een super vette youtube ga ze door ik neem aan dat hij bedoelt laat de meldingen maar tot daar een fout parkeerder staat maar je moet niet de meldingen laten die je krijgt maar ja goed um. ja een beenholster en een heupholster zie mijn collega nou achterin of niet? kijk eens, komt ie z'n Kuro Avenue Sandy Shores ja daar gaan we echt geen beenrit rijden hoor collega, stap in beste kameraad. Um, ja de, de keuze beenholster of heupholster dat... ik denk dat merendeels toch wel voor het heupholster heeft gekozen uiteindelijk dus die hadden we ook uh... Die hou ik ook lekker, want ik vind hem wel vet uitzien. Ja, sommige mensen vinden hem niet vet. Maar goed, uh, ik moet gewoon een beetje afwegen van gaan we hem wel of niet pakken. Ook al vinden sommige mensen hem niet vet. Ja, daar gaan we hier wel heen. Ik vraag me trouwens af, hè. Het is hartstikke rustig op straat. Dat komt natuurlijk. Omdat de tijd op real-time door staat. Het is 5 uur ochtend. Want ik heb een mod ingesteld dat als het. Uh, hoe, ja afhankelijk van het tijdstip hoe drukker het is maar ik vind het echt wel rustig nu maar ja het is natuurlijk vijf uur ochtend of zo uh, dus het kan zijn dat het stadelijk 7 uur wordt dat het opeens wel super druk is gaan voertuigen dat zou wel vet zijn want ik heb het eigenlijk nooit echt ervaren of dat ook zo is we rijden nu dus rustig met blauw naar een melding van een apple uh, trauma waarom alleen met blauw ja het is nog vroeg zoals ik al zei het is rustig op de weg keer reageert goed op mij maar soms moet toch wel even de sirene aan zoals op deze kruispunten en achter de vrachtwagen ziet niemand mij langskomen nu zien ze mij pas, dus het kan wel te laat zijn in principe maar ja, officieel van punt A tot punt B vanaf het moment dat je de melding krijgt totdat je voor de deur staat moeten de sirene aan zijn anders ben je geen voorrangsvoertuig. en dat maakt ik uit of tot om 1 uur s'nachts is of om 1 uur s middags of om 8 uur s'avonds of om 8 uur ochtends, gewoon 24 uur per dag en dat zijn regels die handhaven, niet iedereen logisch, als er echt op een maandag, of nou op een dinsdagochtend om 4 uur s ochtends wie rijdt dat dan nog over straat, of om 3 uur ja niemand natuurlijk, maar ja officieel moet er dan toch die sirene aan maak je alleen maar meer mensen wakker maar ja, ik heb het ook al vaker ervaren, het is hier wel gewoon langs de deur want ik woon in de Laat zich in de buurt van een weg die vlak bij de ambulancepost ligt. Uh, dus kans is dat ze hier langskomen als ze naar een melding moeten. Um, nou en ik heb ook al s'nachts gehad dat ik om uh, vier uur ineens wakker werd van een ambulance die uh, voorbij vloog. Maar dan denk ik van nou ja. Het is blijkbaar nodig. Hier zijn ze reanimatie gestart. Het is blijkbaar nodig. Dus ik lig daar echt niet wakker van tot, um, tot die ambulance mij even wakker heeft gemaakt. Ja letterlijk lig ik er wel wakker van. Wauw. Nou. <laughs> wow. Oké. Okay. Goeiedag. Reanimatie is gestart. Ga zo door. Je gaat blijkbaar niet door. Ik ga kijken hoor. Ik ga het aanhoren. Mijn collega staat ondertussen op zijn gezicht. Dat zal wel helpen met de behandeling. We hebben inderdaad geen dingen. We gaan starten met reanimeren. Geen dingen bedoelde ik mee. Lifepack of hartslag uh, en zo. En uh, bloeddruk en leven in het algemeen geen schok geadviseerd even kijken succesvolle reanimatie en met spoed naar het ziekenhuis ja nogmaals hè, voor de mensen die zijn motten inmiddels uh, nu al uh, vijf keer bij me hebben gezien uh, of vaker zelfs jullie weten hoe de reanimatie gaat en je start de reanimatie geen leven hij zegt van oké okay, je moet uh, de hartmonitor wordt opgeladen, of de AID in dit geval zegt hij, noemt hij hem. Dan zegt hij van oké okay, geen shock geadviseerd, je moet hem lozen via de 5 op je numpad lotion hem en dan leeft hij weer. Ik krijg op dit moment, op dit moment, een berichtje van de enige echte politievlogger Jan Willem. Wanneer gaan we een potje opnemen? Lijkt me een goed plan. Hoe zit je vanmiddag om 16? 16 uur vraagteken. Nou, wij gaan met, wacht we hebben trouwens een slachtoffer die net is geregermeerd, die moet natuurlijk met spoed naar het ziekenhuis. Mijn collega zit, ik zit, deurtjes dicht, blauw gedaan. Spoed, vertrek, richting, het ziekenhuis. Tussendoor mensen. Ja dan goed. Officieel mag je hier natuurlijk niet. Wat is met die skin joh Cas. Moet je kijken joh. <laughs> Wat fack verstaat dan. Officieel mag je hier niet naar binnen. Want hij gooit me ook om Maar we gaan niet toch naar binnen. ik heb uh... Zo. Aankomst. Mijn collega draagt de patiënt even over. En als de patiënt is overgedragen zit mijn collega alweer ofzo nee die staat weer oké oh, oké, okay, een nieuwe melding nou de patiënt is afgeleverd partner actions hoy oh, yep. je, kom Up. wij gaan terug naar de post want de nieuwe melding die komt die is niet voor ons waarom niet omdat ik al zei persoon neergeschoten kom je daar net aan en dan crash je hele game dus als je deze mod ook hebt en ja het is een gedoe om deze mod te installeren dat weet ik dan weet je hoe het hoe het gaat. Met die, of dan weet je al dat je die melding niet moet aannemen. Sowieso moet ik wel even afkloppen. Het gaat nu wel goed met de mod, want ik had laatst iets proberen op te nemen en dat ging helemaal niet goed. Ik bleef maar crashen. En die video had ik al lang line willen hebben, maar ja het lukte gewoon niet. Dat is altijd wel jammer zoiets. Zo, druk op de post aangekomen samen. Kijken wat de diensten nog verder gaat brengen. We gaan nog één aan aannemen en dat is goed geweest voor vandaag. Uh, misschien nog wat spannends. Uh, maar in ieder geval dus nogmaals de ambulance hè, te, te downloaden. Vandaag is het goed is. Uh, gemaakt door team teamlid Cas. En ik weet dat Jessly daar ook aan heeft meegeholpen. Jullie kennen Jasley inmiddels wel. Uh, en er moet alleen nog even een rode band omheen. Maar nee, zoals... Uh, of nee, dat heb, heb ik nog niet gezegd. Maar bij deze... Ik had al meegekregen van Cas uh, in dit geval. Dat... Um, in ieder geval de rode band wordt gefixt bij de release. Dus als het goed is zit die bij de release er wel gewoon bij. Uh, maar nu nog niet. Maar de man is uit. Uh, we gaan kijken wat er nog uh, gaat brengen. Nou, person shot zoals ik al zei. Die gaan we dus niet meer aannemen. Nou, dat is allemaal... Uh, nee, nee, nee. Dat is niks. Ik heb wel wat uh, nieuws voor jullie. En dat nieuws dat is uh, vandaag pas uh, naar buiten gekomen. Zeg maar. Um, of Vandaag was er buiten gekomen dat ik uh, gister, gisteravond, gisteren, voor jullie eergister, nee ik wil geen persoon die zijn heeft, heeft John Willem met mij een dienstje meegedraaid in uh, GTA dan, uh, in 5M. We hebben heel veel video's opgenomen in, of, uh, in de middag en ik zei van ja, s'avonds ben je ook welkom tijdens de surveillance, naar nou, hij is deal. En uh, hij is uh, meegegaan uh, met mij uh, in de surveillance op de noodhulp. We hebben heel veel meldingen gehad, dat gaat binnenkort allemaal komen. Uh, en ik lees nu net toevallig op mijn insta-post uh, die ik erover had geplaatst, dat hij binnenkort ook even meedraait op de ambulance met mij. Niet in het echt, maar uh, in, uh, in 5M. Hij zegt in ieder geval nu deal. Ik zal even reageren. Gaan we regelen. Komma, je hebt mijn nummer. Want ja, Jan-Willem heeft natuurlijk mijn nummer. Nee, alsof ik super stoer ben natuurlijk Jan-Willem zijn nummer heb en hij de mijne. Maar we hebben wel, tegenwoordig. Um, we gaan nu naar een persoon neergeschoten plaatsen dus uh, jullie zien binnenkort heel veel video's samen met Jan Willem in 5M en hij uh, crash ja wat hebben we hier nog aan zo dan nemen we die aan we kunnen wel ver we kunnen we oh, we kunnen wel helemaal naar de post gaan maar we gaan uh, gewoon beginnen waar we al zijn gebleven ik word gebeld die moet ik eigenlijk ook echt even opnemen dus ik ben zo terug sorry daar ben ik weer we gaan gewoon door waar we gebleven zijn maar dus ja Jan Willem mee superleuk was het gezellig ook en hij, ja, hij wist er natuurlijk alles van. En dan met de wetten en hoe je meldingen afhandelen en zo. Dat is natuurlijk altijd leuk. En nu gaan we op de Ambu in singleplayer weer. Maar dus alles daarvan zien jullie binnenkort gewoon op mijn kanaal. En ik begreep ook geloof ik op zijn kanaal. Hij heeft natuurlijk ook alles opgenomen. En is het lekker te scheuren met Kim, want Kim kan er wat van hoor. Nou, wat, wat hadden we ook weer uitgevallen? Ja. Dan moet je niet gaan rijden. Kom op, wat doe je nou? Zo. Brand was ook al mijn eerste te zien. Maar zoals we al kregen, we kregen een error namelijk en ik dacht dat er dus niks ingespant was. Maar er is dus niks ingespant. Ja, dan gaan we door. Laatste melding nogmaals. Die had ik net al gezegd dat dit de laatste melding was. Was we dan toen ik zei, hebben, dan kunnen we net zo goed nog eentje even aanmaken. we kijken. Pusseneer bij K. Misschien dat die wel inspant. Oh, dat is ook wel ver weg. Gaan we daar ook wel in heen? Als de auto nou inhoudt, heel goed, dan kan ik zo naar rechts. Ideaal. Hier in dit gebied hoor je altijd heel goed die sirene uh, ja, reflecteren zal maar zeggen, tegen de gebouwen aan. Dat is wel vet. Je hoort hem echt alsof je echt met de sirene aanrijdt. Dat vind ik hier altijd wel super vet. Daar. Door de hoge gebouwen natuurlijk. Laat even zo staan. Rijn alsnog? Jonge, jonge, jonge. nou nog? Jongen, jongen, jongen. even kijken. De persoon is aangereden op dit voertuig hier. Ik zie geen schade aan het voertuig, dat is meestal wel mooi. Goedendag meneer, u volgt mij, kan ik iets voor je doen ofzo? Nee, oké, okay, dankjewel doei. We gaan eens kijken wat we hebben. Even kijken, hart, het leven is 69%, dat is redelijk goed, hartslag wordt verlaagd, ademhaling wordt verlaagd, saturatie wordt laag, bloeddruk goed, temperatuur verhoogd. Oké, okay. um, en uh, even kijken, wat hebben we allemaal? Uh, hij heeft meerdere ja dit zijn geloof ik bloedingen hè. Meerdere gecompliceerde fracturen. alijs, is ipoprofen, bekend met lage bloeddruk een onderbeen of een bovenbeenfractuur gehad in, uh, in het verleden en hij probeerde de auto te stoppen. Nou goed, hij gaat zeker wel mee. Uh, gezien hij wel een lagere saturatie had, moet hij even wat zuurstof van mij krijgen. We gaan even wat trauma-treatments doen. Oh, en uh, nu staat hij al op. Goed, nou kom maar mee. Ik, uh, we, we doen het in uh, ambu wel even. En gewoon omdat het kan gaan we met spoed naar het ziekenhuis. Dan een een kopstaartje, alles goed. Collega, ja ik heb een andere collega en die werkt niet zo goed mee. Nou, weet je wat collega, ik ga gewoon. Jij komt toch wel. Uh... Uiteindelijk. Opeens zit hij weer poef in de ambulance. En dan denk ik weer van, ah daar is hij weer. Hij is al poef in de ambulance te zien, want hij is weg. Is dat nou die auto die net de aanrading veroorzaakt? Die kan gewoon niet rijden. Politie, pak hem. We moeten nu natuurlijk anders gaan rijden we nu hebben we een patiënt achterin. Het houdt in dat we niet te veel remmen, niet te, niet te snel gas geven en niet zo snel door de bocht te gaan. We laten het verkeer eigenlijk het werk doen. Ik geef niet veel gas zoals je ziet. Het verkeer heeft alle tijd om op mij te reageren. Nog doen ze dat niet perfect, maar beter als dat je met 180 erop af kon gescheurd. Maar dat is natuurlijk wel lekker met zo'n busje scheuren. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. We pakken de baan waar geen auto's staan of de mensenauto's. auto's. Ook al maakt die Audi goed plek voor mij. En aankomst ziekenhuis. Ja, ah, super handje gepakt, kan gewoon. En, aankomst, ziekenhuis, patiënt overgedragen. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit nou een super toffe video? En een super toffe ambulance, laat het even weten in de comments. En jullie kunnen hem dus nogmaals downloaden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Uh, nog niet met Jan Willem geloof ik. Ik geloof nog even LSPD je vaar. Maar uh, binnenkort, uh, gewoon met uh, Jan Willem. Komt goed, tot dan. Doei!